En neemt u ook uh, echte, uh, ja, gedrag, Want dat is uh, niet altijd van een kwestie van uh, aanbod, maar ook een vraagkant uh, van patiënten die toch uh, liever niet en die, die luisteren niet naar de symptomen van iets die problematisch kan zijn. Ja, wij, hebben, wij delen vragenlijsten uit en daarin vragen wij dus onder andere ook um, waar zij in hun traject uh, vertraging hebben uh, opgelopen. En dat kan dan zijn dat um, een afspraak bijvoorbeeld door het ziekenhuis is geannuleerd. Maar we vragen ook, bent u, heeft u zelf uw afspraak afgezegd en, en wat was dan daarvoor de reden? En dat kan inderdaad angst zijn uh, om in het ziekenhuis ja. corona op te lopen of uh, om minder goed behandeld te worden. Die patiënten uh, die verhalen ja. hebben we ook gehoord. Ja. Ja, Want ik hoorde heel veel van de met name de eerste golf van de huisartsen, die echt ze hadden nooit zo weinig werk, nee. omdat eigenlijk mensen waren enorm uh, medend en, uh, en als ze echt een hoofdpijn hebben of zoiets, dan, ja, dan ga ik echt niet lastig vallen. Want iemand heeft, iedereen heeft het waarschijnlijk heel druk, terwijl het niet zo was. Dus ook een communicatie naar buiten, dus sociaal-maatschappelijk dat ook heel belangrijk is. Hè? Okay. Um, ja, ik zou dat graag willen bevestigen en dat we dat vooral zien bij juiste mensen met de minste opleiding of uh, toch al wat meer moeite om voor hun eigen gezondheid. Dus we hebben inderdaad als huisarts, hebben we ook een onderzoek gedaan, valt het huisarts in achterstandswijken vooral op dat dus uh, mensen veel minder makkelijk komen omdat ze inderdaad soms denken dat ze niet kunnen komen of dat het niet mag. Ja, omdat, ja precies. Uh, maar ook omdat ze bang zijn om besmet te worden in de huisartsenpraktijk of als ze naar het ziekenhuis gaan. Dus u hebt helemaal gelijk en we zien ook bijvoorbeeld bij de daklozen dat de doorstroming, de normale doorstroming naar ondersteuning van de, de GGZ of van maatschappelijk werk, dat is ook allemaal veel minder geworden. Ook wel een beetje omdat veel mensen niet op zo makkelijk digitaal kunnen communiceren als wij uh, nu doen. En dat um, dus inderdaad, je ziet dat die eigen drempel ook heel groot is vaak. Ja, ja, ja. Nou, ik heb echt een bezoek in, uh, in Utrecht. daar was echt een dokter die echt elke patiënt ging bellen. Oh ja. um, want die dacht anders komt het echt niet voor elkaar. Ja. <laughs> dat en dat ja, was ja, ook een eigen operatie. Ja. Denk bij dat, ons komt het ook voor dat patiënten uiteindelijk ingepland zijn voor een operatie. En dat ze dan alsnog zelf uh, afbellen. Ik geloof dat dat nu minder wordt, maar zeker na de eerste uh, golf is dat heel ja. vaak voorgekomen. Wat natuurlijk ja. ook zonde is van de capaciteit die er wel was om, uh, om te opereren. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja.